Nou, vandaag is het zover. Ik ga de winnaar bekendmaken van mijn giveaway. En ik vond het echt super leuk om te zien dat jullie creatieve vragen stelden onder mijn giveaway video. En nog heel erg bedankt ook voor de happy birthdays die ik heb gekregen. Echt super lief. Ik werd er helemaal vrolijk door. Dus uh, super bedankt daarvoor. En uh, ik ga dus bekendmaken wie volgens mij de, uh, ja, uh, wie de doos vol met beauty producten heeft gewonnen. Ik heb een doos voor jullie gemaakt met helemaal vol met beautyproducten die je kon winnen en er kan maar één winnaar zijn maar ik wil eigenlijk niet dat er verliezers zijn. Dus iedereen die eigenlijk niet heeft gewonnen, die krijgt van mij een hele, hele fijne mascara toegestuurd. Dus um, een beetje als troostprijs. Want ik wil niet dat er verliezers zijn. Niemand is een verliezer. Bij mij ben je altijd een winnaar. Dus stuur even je adres en je naam naar mij toe. Naar gmail.com. En dan stuur ik je een hele, hele fijne mascara toe. Nou dan, wie heeft er gewonnen? Nou, Degene die heeft gewonnen, vond ik dat, die, dat diegene een hele diepe vraag stelde. ook wel een interessante vraag. Ook wel waar ik wel eens over nadenk. En um, de vraag was, als je door de tijd terug kon reizen en jezelf een advies kon geven, wat zou dat dan zijn? En die vraag werd gesteld door Senna. Dus Senna, heel erg bedankt voor het insinnen van je vraag. Je hebt gewonnen Gefeliciteerd! Uh, ik hoop dat je heel erg blij zult zijn met de box vol producten. En om antwoord te geven op je vraag. Um, ik denk er wel eens over na van: Oh, kon ik maar weer 16 of 17 jaar zijn? Want dan zou ik er nu zo anders in zitten. Omdat je als je 16 of 17 jaar bent, dan ben je best wel een beetje onzeker. En als ik dan mezelf een advies zou kunnen geven in die tijd: van, wees minder onzeker. Wees gewoon zeker van jezelf. En je bent super mooi. En maak je niet druk. Weet je, als je als bepaalde. Dingen van je, bepaalde lasten van je afvallen, dan voel je je zoveel vrijer en dat is echt zoveel fijner. Dus dat zou ik tegen mezelf zijn. Wees lekker jezelf en maak je niet zo druk om bepaalde dingen, hoe je eruit ziet of hoe je haar zit of wat dan ook. Want dat is echt niet belangrijk. Je bent altijd leuk zoals je gewoon bent en dat is genoeg. Dus dat is denk ik een van de adviezen die ik mezelf zou geven als ik, weer, als ik terug in de tijd kan reizen. Echt een goede vraag, best wel een diepe vraag en wel iets wat me wel bezighoudt en ook... Maar andere meisjes mij berichten over sturen. Van ik heb dit of dat. En wat adviseer je om te doen? En dit heeft er wel een beetje mee te maken met zelfvertrouwen en zo. Dus uh, ja, ik was eigenlijk wel aangenaam verrast door die vraag. Dus dankjewel. <laughs> nou, voor iedereen die dus mee heeft gedaan een vraag heeft gesteld, maar niet heeft gewonnen, uh, stuur dus even je uh, adresnaam op en je naam. En dan stuur ik je een hele fijne mascara toe zal ik ontvang ook graag uh, jouw gegevens, zodat ik de doos naar je toe kan sturen. En ik hoop dat je er heel veel plezier van zult hebben. Uh, nou, voor de rest, uh, ik denk dat ik met jullie vragen ook nog wel even aan de gang ga. Er zaten echt leuke vragen tussen. Uh, waar ik zeker mee, iets mee kan voor volgende video's. Dus ook jullie heel erg bedankt daarvoor. Nou, um, ik ga me snel omkleden want ik heb zo'n tenniswedstrijd. En uh, ik ben ook een beetje zenuwachtig. dus ik hoop dat ik deze video niet te snel heb gepraat. Uh, anyway, um, ik hoop dat je hem toch leuk vond en ik zie je graag de volgende keer. Fijne avond nog, doeg!